Hoe bereid ik me voor op mijn functioneringsgesprek? Hmm. Ja, goeie. Eigenlijk, wat is in eerste instantie een functioneringsgesprek? Ja. Want je hebt natuurlijk ook nog een beoordelingsgesprek. Maar daarentegen is een functioneringsgesprek tweezijdig. Dus het is echt een gesprek met jou en je manager over je eigen functioneren. Waarbij je terug gaat kijken, waarbij je vooruit gaat kijken. Het grappige is, vroeger vond ik een functioneringsgesprek echt heel eng. Want dan... Dat had ik ook. Ik krijg nooit feedback en in één keer dacht ja. ik, oh shit, wat gaan ze nu zeggen? Ja. En denk ik, oh, ik weet niet wat ik kan verwachten, maar inmiddels, ja. ik krijg echt elke maand of eigenlijk altijd feedback als iets niet goed gaat of iets ja. wel goed gaat. Dus ik weet eigenlijk ook wel wat ik kan verwachten tijdens mijn functioneersgesprek. Ja. Het is echt gewoon een terugblik op de ja. afgelopen periode en de feedback die we de continu hebben gegeven. Ja. Ja. Het is geen moment van beoordeling, dus uiteindelijk uh, hangt er niet zoveel van af. Dus uh, nee. ja, moet je het ook een beetje kunnen relativeren. En juist ook een goed moment om in gesprek te gaan met je manager en dingen aan te geven die, waar je tegen aanloopt en waar je misschien hulp bij nodig hebt. Ja. Dus ja, zie het vooral niet als een, als een spannend ding. Nee, zou ik niet doen. En het best wel belangrijk om zo'n functioneringsgesprek ook goed voor te bereiden. Het is dus daarin echt een gesprek vanuit jouw kant ook. Hè. Het is niet dat de manager alleen maar jouw feedback gaat geven over hoe jij hebt, hebt uh, gepresteerd de afgelopen tijd. Maar daarin is het echt wel belangrijk om te kijken van, hè, waar, waar vind je zelf dat je in kan verbeteren. En hoe, waar wil je naartoe groeien bijvoorbeeld op termijn. En jij zegt voorbereiden. Helemaal natuurlijk mee eens. Alleen, het moet geen spreekbeurt worden, vind ik. Nee, nee, dingen opschrijven, punten opschrijven waar je het over wil hebben, dat is prima natuurlijk. Maar laat ook ruimte om dat gesprek aan te gaan en om onderwerpen aan te halen. Ja, dan denk ik ook dat het uh, een gesprek is wat, wat veel minder spannend is dan dat je wellicht, uh, wellicht denkt. Heb jij je manager wel eens feedback gegeven? Goeie vraag. Nou, eigenlijk niet. Ik ben echt super blij met mijn manager, dus ja. Dat geef ik dan ook mee. Eigenlijk positief ja, feedback. Ja, ja, feedback. feedback. Dat is ook, feedback. Ja. <laughs> ja. is ook belangrijk om te benoemen. Ja, klopt. Want als, als, je, als manager, als je dan geen feedback krijgt... dat is soms ook zo soort van... Ingegaan. Ja, dat doe ik dan goed. Dat weet je manager ook niet. Nee. nee. Dus ook altijd je manager feedback geven. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.